Ik ben Christelle Wolbert, ik ben 36 jaar. Ik heb mijn praktijk als fysio- en manueeltherapeut in Rotterdam. In de huidige praktijken binnen de fysiotherapie en de manueeltherapie kan ik ervoor zorgen dat pijnklachten die mensen ervaren minder worden of weggaan. Hè, waardoor je weer kan doen wat je zou, zou willen doen. Weer kunnen sporten, normaal kunnen werken zonder pijn, zonder nee, niet stram en stijf uit bed komen. Alle dingen die je eigenlijk zou willen kunnen zonder pijn. Daar kan ik je mee helpen. Chronische pijn is altijd een heel beladen woord. Chronisch betekent eigenlijk niks anders dan dat het langer dan drie maanden aanwezig is. Maar ik, ik versta eigenlijk ook onder chronische pijn, pijn die komt en gaat. Als je een keer een sportblessure gehad hebt die jaren weg geweest is en uiteindelijk krijg je weer... Pijn op diezelfde plek, dat schaar ik eigenlijk ook nog wel onder de chronische pijn. Maar eigenlijk ook wel pijn die verplaatst. De ene keer heb je pijn in je knie, de andere keer pijn in je rug, de andere keer pijn in je maag, de andere keer pijn in je hoofd. Verandert de pijn bij jou ook van locatie, dan ben je bij mij ook zeker aan het goede adres. Een periode van vier tot acht weken dat we eigenlijk samen aan de slag gaan. Ja, dit zal betekenen uh, een stukje coaching. Je krijgt wat opdrachten van me. Ik zal je vragen om wat boeken te luisteren en te lezen. Uh, daar zit ook weer wat opdrachten aan vast. Maar er zullen natuurlijk ook een aantal contactmomenten zijn dat we uh, daadwerkelijk fysiek aan de slag gaan. Ja, dat ik jouw pijnpunten ga aanpakken en ga zorgen dat je weer beter kan bewegen. Dat je weer beter kan functioneren en zonder pijn uh, uh, lekker kan doen wat je zou willen doen. Ja, dat kan. Als je nou denkt, zo'n traject is niks voor mij, of ik, ik zie dat nog niet zitten, dat soort, dat soort opdrachten. Helemaal geen probleem. Ik ben natuurlijk ook gewoon nog fysio en therapeut En daar kan je ook altijd een afspraak maken. Dan kijk je gewoon op, op de, de reguliere manier naar, jou, naar jouw klachten. Dat is geen enkel probleem. Als je nou geïnspireerd geraakt bent of nieuwsgierig bent naar wat ik voor jou kan betekenen, dan kan je me bellen, je kan me mailen, je kan me een brief sturen. Al mijn informatie is te vinden op www.fijnzonderpijn.nu